Die hangt er weer op. Er zit wel een groot gat in die zak. De lieksteen is eigenlijk te hoog. Ja, maar het is niet anders. Dat touw is een stuk lager. Appeloesas! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Joyce! Dat smaakt goed, Joyce! Heet Joyce! Hé hey, Joyce! Je manen verstoppen je ogen bijna. Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Goed zo, Blackjack!